Leuk te kijken naar een goed nieuwe video, en vandaag is het weer een Stable video. Het is al een tijdje terug, ik heb eigenlijk wel een paar weken geen Starstable meegespeeld, en zal ik wel even uitleggen, maar laten we snel gaan beginnen. Vandaag zijn nieuwe Marwaris uitgekomen en die staan in Gouden Over Vlij. dus we zijn snel getrailerd of dus een thuis al gebeld. naar de Gouden Over Vlij. want als het goed is staan ze daar. Ik hoop het. De vorige update was ook hier met een race, die gaan we ook zo wat de doen. Maar uh, eerst even bij de Marwaris kijken. Uh, de reden waarom ik een tijdje geen Star Wars heb geüpload, is omdat um, ik niet meer zo geïnteresseerd was in de updates opnemen. updates vond ik niet zo leuk, ik heb ook zelf ook geen tijdje geen Star gespeeld. Ik heb een keertje nog wel een race gedaan en zo. En een paard had mee uit te trainen, of de rest heb ik ook niet zo veel gedaan. wat je wel kunnen zien is dat dit paard waarschijnlijk nieuw voor jullie is. Um, dit is clubpaard want we en ik hadden een club uitgemaakt. Uit uh, dat ging de eerste week eerst eigenlijk eerst De eer Eerste twee dagen ging het prima en daarna is het eigenlijk oep, naar beneden gegaan en nou is er eigenlijk bijna geen mensen in. Zoek ik het online dus het maakt niet uit. We hadden wel al geleden, maar dit was een clubpaard, clubsetje ongeveer dus ja. Dus we hadden beter al een snel uh, aankoop dus toen was ik Eigen starcoins kwijt. Eigenlijk kon ik het ook niet kwijt. Maar ik heb het toch gedaan. En ja nou heb ik hier weinig uh, starcoins. Maar misschien had ik vandaag wel een Maori gaan kopen. Want eigenlijk maakt het me zoveel meer uit. Omdat ik niet zo heel veel op Starstable zit. Dus straks zit ik echt, weet ik veel, twee maanden niet op Starstable. En dan heb ik zo weer 800 starcoins erbij. Dus dat maakt me zoveel uit nu. Oh, daar loopt een Maori voorbij. Um, dus dat was een beetje de uitleg. En ik zie hier. Hoor nummer 1. Uh, ik vind ze best wel gek, maar ik vind ze er wel leuk uitzien. Die oortjes zijn wel een beetje apart. Um, deze zou ik niet willen kopen. <laughs> ze hebben ook, als het is, twee speciale moves. Daar zijn ze 950 starcoins. En ik vind van Star Stable vind ik wel leuk dat ze speciale moves erbij doen, dat ze dan iets duurder zijn, snap ik wel. Maar de afgelopen weken zijn alleen maar paarden uitgekomen, en elke keer ook hele dure paarden. Dus stel dan is een Star Stable klaar nu. <laughs> Want het is dan, zeg, een keer in de twee maanden, dus al één keer in de vier weken. Denk van, zo is het wel klaar. Dat is nog geweest. En hier hebben we eigenlijk dezelfde versie, maar dan in donkerder. Ik vind die strepen hier zo vind ik heel gek. Ik vind dat niet mooi. Ik vind het ook lijken alsof het paard heel mager is. Vanaf deze kant, zo. Zo verder. En zo, maar lijkt het hier. Lijkt het een beetje zo mager is, zeg maar. Dat vind ik niet zo mooi. Aan het model. Voor de rest, de kleur is toch wel oké. Okay. Maar deze wil ik liefde niet kopen. Uh, ik heb zelfs niet eens gezien waar, of ze allemaal hier staan. Ik denk het wel. Deze vind ik dan wel weer apart. En... Ja. Ik weet niet zo goed wat ik erover moet zeggen, eigenlijk. Er is niet echt heel veel mis met het paard. Laat ik het zo zeggen. Maar echt veel... Ja, ik weet niet, het is niet echt mijn stijl, ook Dus ja, ik denk niet dat ik het maar Ik ga voor zeker even kijken uh, of dit alles is. Het kan ook zijn dat ze er was net zo eentje in voor pinta hebben uitgebracht, maar dat weet ik niet zeker. Er is inderdaad eentje in voor pinta dus gelukkig dat ik even terugkeek. Maar voordat we het had genoemd gaan we eerst even die nieuwe race hier doen. Want dat is de vorige update ik ook nog niet gedaan, dus ja, het zijn ook, was open huis, was er ook. Uh, dat heb ik helaas niet kunnen opnemen, dat is alweer weer weg. <laughs> er is nog ook een paar die ik echt wilde kopen, maar ik heb de taak niet gedaan, ik was het vergeten. Ook heel erg handig. Maar we gaan een nieuwe race hier doen. Hello Kelly, are you ready for a new challenge? The Golden Leaf that combines cross country with a dash of show jumping. I was inspired by Sonya's accounts of her competing in hunter races in England and Sweden and odd. we should have a race like that here at Golden Leaf Stables. Als u trouwens mijn ventilator horen. Het is heel warm. Ik moest ook mijn deur dicht doen en mijn raam dicht doen. Dus ik heb die eigen venten. later Wilde ik niet uitzetten, dan wordt het is heel warm in mijn kamer. Dus als jullie kunnen horen. Het spijt. Maar ik heb hem al iets zachter gezet voordat het begonnen. Doe dus. een Dark Moon should give it a try. Uh, kost, ay, ik geef het ze 250 horse XP. Dus dat is best wel veel. En ik heb ook een beetje gezien wel op de video's. Hoe ruistel niet dan? Um, hoe deze race gaat, hij ah, is best wel leuk volgens mij. Ik hoor alleen niks. Ik heb mijn geluid harder gezet, maar je hoort het nog steeds niet waarschijnlijk. Um, maar het zag er best wel leuk uit, en het op zich voor een nieuwe race, voor 250 XP, dat het geen tijdelijke race is, dan moet ik wel bij zeggen, het is gewoon een race die voor altijd blijft. Vind ik het een hele leuke race. Mijn baard is ook een beetje slow. Dus, I'm sorry. Ja. Um, yeah. Ik kan je trouwens nog even de nickname vertellen van dit baard. Ik weet niet of ik die heb opgeschreven. Ik hoop het wel. Want ik weet hem niet meer. <laughs> Heel eerlijk. Volgens mij was het me een meisjesnaam. Maar dat weet ik niet zeker. Eigenlijk. Maar uh, we hebben ook een Instagram voor de club kan je volgen als je dat wil. Ik zal hem even in de beschrijving zetten. Um, en die kan je daar volgen. En dit paard staat ook op logo, want dan moest ik hem editen, weet ik veel. Dus ik heb er best wel veel moeite voor gedaan. Het leuke is dat oh, de poppetjes ziet die je hiernaast gewoon aan het niemand zijn, echt, echt heel leuk. Maar ja, het club paard staat dus ook als logo en er staat een post van ons club. Um, ja. Ik weet niet of ik het ooit serieus wil opstarten nog, want ik krijg het heel erg druk met school. Ik moet bijna elke dag tot kwart over vier op school en één dag moet ik tot vijf op school, dus uh, dat is best wel veel. ik heb wel een extra vak gekozen. Het was dus niet dat gekozen dat ik elke dag kwart over vier, dus dat is nog ook niet heel veel verschil zeg maar. Um, maar daarom heb ik ook eens dus wat minder tijd. Er is afgelopen zondag ook geen video online gekomen. En dat kwam omdat ik de video die ik aan het maken was, nog niet op tijd is afgerond. Uh, ik ben erin bezig. En ik hoop dat ik hem deze zondag kan afmaken en dus online kan zetten voor deze zondag. Het is een video die nog nooit eerder op mijn kanaal is online gekomen. Ja, iets origineels. En uh, ik hoop dat jullie het wel een beetje leuk gaan vinden, want ik heb er best wel veel moeite. Moet ik erin steken, evenwege camera en dat soort dingen. Ja. Zoals jullie het wel leuk vinden. We're alive. You're alive. The brave adventurer has returned. Well done. En dat kan ik ook nog een keer doen, maar dat ga ik nu even niet doen, want we gaan nu naar voor Pinta. Ik kan zo nog checken of er misschien nog een update is, bijvoorbeeld iets van een item in de shop of zo. Ik weet het niet. Of er zijn ook nog nieuwe hoofdstellen ik weet niet of je die kan kopen. Oh ja, dat was goed dat ik daar even bedenk. Die kon je hier in een shopje bij Golden stables kopen. Goed dat ik er even over nadenken. Oh, dat is het bijna vergeten. Maar ja, ook al is het zeg maar in mijn thuisstal, dus dat had niet iets van ik deurvexilling gekost, als ik het niet weet. Oké, okay, we gaan even kijken. Oh, Hij past zeker alleen op de Marwari's. Ja, ik heb natuurlijk geen Marwaris, dus ik kan niet echt goed kijken. Nou, ik vind het wel een beetje, ik vind het echt wel lelijk. Het is niet mijn stijl. Dus ja, ik kan het ook niet goed laten zien aan jullie. Omdat, ja, ik er geen maar worry heb. Nog. Misschien is die van Penta heel erg leuk. Ik hoop het eigenlijk, ik vind het model. Maar ja, Die oortjes en zo vind ik best wel schattig. Dus ik hoop het eigenlijk wel dat daar een leuke staat. Ik heb wel gezien dat er een leuke tussen stond. Uh, bij de um, video. Maar ik weet niet of ze er staan. Dus we zijn hier van Penta al aangekomen. En dit is niet degene die ik leuk vond. Deze is nog lelijker. Die maankleur past totaal niet. Oh, wat vreselijk. Dit is net zo'n starter modelpaard waarbij de manen en het paardspark kan matchen en kan zelf kan kiezen. Dit is dit. Starstable, wat is dit? Dit vind ik echt, echt heel lelijk. Het model is niet eens zo lelijk, maar die manen passen er echt niet bij, Starstable. Ik heb ook trouwens nog geen English Starbred, want daar zijn er ook weer nieuwe van uitgekomen en die ga ik overigens laten zien. Ik heb ook gelijk van telefoon erbij gepakt en de nickname van Darkmoon was Lucy. Uh, Lucy, Lucy, ik vind Lucy wel een leuke, dus het was inderdaad een, een meisjesnaam. We zijn er bij de English Starbreds en deze drie waren er toen uitgekomen. Er is ook eentje in de Starstool app, die vond ik ook erg mooi, maar... Ja, dat is dus de enige die ik echt heel mooi vond. Maar deze grijze kleur vind ik echt heel apart. Deze zie je niet zo snel als Star staple. Maar ik weet niet zo goed of ik dan er spijt van ga krijgen wat een English Dara is. Uh, en ik vind die model gewoon niet zo mooi. ik vind hier ook bijvoorbeeld uh, deze. Het de lijkt heel erg op de hannoveranen, zeg maar. En met de akotheken, dus ik vind het een beetje zonde. Maar ik denk dus niet dat ik deze ga kopen, maar speaking of apotheken, deze wil ik nou ook wel kopen. <laughs> deze grijze apotheken, ik vind mijn zusje erg leuk. Toen zei ze van deze echt heel leuk, dacht ik echt, oh hij is eigenlijk wel echt heel erg cute. En ik wil hem al een tijdje kopen, maar ik wist het steeds niet zeker. En ik vind hem echt heel erg cute. Dus ik ga deze kopen. Maar we wel even kijken voor een naam. Ik vind het paard wel een beetje een soort van um, bitchy uitzien ofzo. Dus ik wil hem graag Fancy Angel noemen. Dan moet ik alleen nog even een bijnaam verzinnen. Deze naam had ik trouwens best wel snel uit mijn ogen, geschud, eigenlijk. Dus ik had er niet zo heel veel over. Heel lang over, over na te denken eigenlijk. Ik vind dat de naam Larry heel goed bij de paard past. Het is dan wel een jongensnaam. Um, ik vind het ook maar een soort van jongen, maar het kan ze maar beide. Dus ik vind het Larry en wat ik heel veel van meisjes heb, vind ik Larry wel een leuke. Dus dit paard, zijn bijnaam is Larry en we gaan dus... Nieuw paard. Uh, ik heb zelf al een apotheek. Hè. Dat is Gold Melody. Dat is. Gold Melody heette uh, Jolie. Jolly. Jolly. Jolly was het. En ik ga eventjes Fancy Angel erbij zetten. Oftewel Larry. Ik heb dit setje gemaakt bij het paard. Op eigen setje had ik al in mijn inventory staan. Maar dit setje vond ik wel. Blauw ik heel, vond ik heel goed staan bij dit paard. Ik hoop dat jullie het zo leuk vonden. Doe dan een like omhoog, abonneer en abonneer te komen dat je geen video's missen. En zie ik je de volgende keer weer. Hoop op tot zondag. Ciao!